Goed zo, Joyce! Hé, hey Joyce! Hé, hey Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Goed zo, Black Jack! Ho, oh Joyce! Hé, hey Black Jack! Hé, hey Roosje! Hé hey Annabel. Ah, nu eten jullie eindelijk rustig uit Ekerbagger. Oh nee, Annabel gaat vervelend doen. Hé, hey Roosje. Ja, ga maar weg, Roosje. Ja, ga maar weg. Goed zo! Hé, Roosje! Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce! Nu moet ik even kijken hoe ik die hooi over de natte plas heen hier krijg. Die blijft op het vocht staan. Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik heb een mooi, mooi touw, dus dat moet het kunnen. Het is wel een beetje nat. Zo, ik ben er al. En die is helemaal leeg. Oh ja, dan moet die ook de liksteen vervangen worden. Dat wordt nog even moeilijk. Jammer dat het hier zo nat blijft. Terwijl het verder mooi zonnig is. Perfect weer is het. Nou, dit gaan we zo even doen. Liks zee moet overgezet.